Ik heropen de vergadering. Aan de orde is de, wet, uh, is de wijziging van de wet Studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van nieuwe betaalmethoden in het openbaar vervoer. Ik heet welkom de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ik heet de woordvoerders welkom. Ik heet de mensen op de publieke tribune welkom en degenen die dit debat via de livestream volgen. Uh, we hebben twee woordvoerders, dus ik uh, denk dat we zomaar voor middernacht klaar zullen zijn. Uh, ik stel voor in eerste instantie om vier interrupties te doen, twee dubbele of vier enkele, maar op het moment dat er nodig is, kunnen er ook uh, meer zijn, dat zien we straks wel. En dan open ik de beraadslaging. gevers geef als eerst het woord aan de heer Van der Molen en hij spreekt namens het Christendemocratisch Appel. Als je alle afkortingen standaard volledig gaat uitspreken, weet ik het niet of wij het voor middernacht wel gaan halen, maar ik ben het met u eens, dat moet vast lukken. voorzitter Al sinds geruime tijd is de Kamer ontevreden over situaties waarbij studenten onterecht een OV-boete krijgen. en Dat kan voorkomen als een student met terugwerkende kracht uitgeschreven wordt en de student niet door had dat dat zou gaan gebeuren. De student gaat er dan nog vanuit gebruik te kunnen maken van de OV-kaart, terwijl dat niet het geval blijkt te zijn. En puntje bij paaltje krijgt de student dan onterecht een OV-boete. In dit wetsvoorstel wordt onder andere geregeld dat het recht op, de, op het OV-reisproduct, vanaf dat er gereisd kan worden met andere betaalmethoden, centraal wordt geblokkeerd na het uitschrijven. En de bal ligt dan straks bij het uitchecken, het beëindigen van je OV-jaarkaart, dan niet langer bij de individuele student. Dat is winst. Maar het CDA heeft dan wel de vraagtekens bij waarom er dan volgens de wet die nu voor ligt nog steeds OV-boetes uitgedeeld kunnen worden. Ik zou de minister willen vragen toe te lichten in welke situaties er dan nog moedwillig misbruik kan worden gemaakt als die OV-kaart dan toch centraal, zeg maar, uit wordt gezet. Of zijn er dan uiteindelijk met name de instellingen zaken te verwijten en zou de hele OV-boete dan niet beter in deze wet geschrapt kunnen worden? Maar ik zou graag van de minister daarop een nadere toelichting willen hebben. Voorzitter, de situatie rondom de onterechte OV-boeders heeft onder andere te maken met het feit dat er geen heldere definitie is van een diplomadatum. De datum waarop je uiteindelijk klaar bent met je opleiding. En dat raakt dan weer aan meer situaties die zorgen voor ongelijke behandeling van studenten. De grootste consequentie is uiteindelijk hoeveel recht studenten hebben op collegegeldrestitutie. Er is een helft van de instellingen die studenten pas uitscheeft als de examencommissie alles heeft kunnen beoordelen. De andere helft van de instellingen schrijft studenten met terugwerkende kracht uit op de datum waarop ze de laatste onderwijsverplichting hadden. Deze laatste groep studenten kunnen veel meer collegegeld terugvorderen dan de eerste groep. Stel bijvoorbeeld dat je op 20 oktober je laatste tentamen hebt afgelegd. De docent moet het nog nakijken en dan moet de examencommissie er dan ook nog eens naar kijken. Voor je het weet ben je dan als student twee maanden verder. Sommige studenten kunnen dus voor deze maanden collegegeld terugkrijgen, omdat ze met terugwerkende kracht uitgeschreven worden, en andere studenten niet, omdat de instelling dat niet wil doen. En voor twee maanden gaat dit voor de gemiddelde student dan om 400 euro. Voorzitter, dit verschil in hoe instellingen omgaan met de diploma datum heeft naast gevolgen voor de OV-boete en restitutie van het collegegeld, ook gevolgen voor de doorstroom. En dit speelt zich met name af als studenten nog een herexamen moeten doen in de zomermaanden. Kortom... Het niet echt weten wat de uiterste datum is, de datum waarop je uitgeschreven wordt, daarvan zijn de consequenties fors. En al sinds de zomer van 2020 wordt er met het hoger onderwijsinstellingen gezocht naar een eenduidige definitie. En het tot op heden is dat niet gelukt om de neuzen van die instellingen dezelfde kant op te krijgen. En um, denk ik als compliment, in het MBO is dat wel gelukt. Graag hoor ik van de minister waarom het bij het MBO dan wel gelukt is en voor welke opleiding zij hebben gekozen. Voorzitter, Studenten hebben hier last van, ook omdat ze elkaar spreken en het overal bij instellingen weer anders blijkt te werken. Dat geeft natuurlijk onzekerheid en een verkeerde en verschillende manier van behandelen van studenten. Het CDA wil dan ook dat hier helderheid overkomt. Want als je al sinds de zomer van 2020 bezig bent om te definiëren wat nou die datum van uitschrijving is, dan wordt het denk ik toch echt tijd dat de minister regie op zich neemt. En we willen dan ook als CDA dat de minister zijn verantwoordelijkheid neemt en met een voorstel komt hoe die instellingen om moeten gaan met de diplomadata. En wel op zo'n manier dat het voor studenten het meest fin financieel gunstig is. En op dat punt overweeg ik een motie, maar ik hoor ook graag reactie van de minister. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Molen. Dan geef ik uh, het woord aan mevrouw uh, Westerveld en zij spreekt namens GroenLinks. Dank voorzitter voorzitter. Het is misschien wel um, een leuke anekdote om te vertellen dat toen de OV-kaart werd ingevoerd, dat toen studenten massaal uh, daartegen protesteerden, omdat het toen een bezuiniging was op de eigen studiefinanciering. En in de jaren daarna is natuurlijk heel vaak die OV-kaart onder druk gezet. Ik weet dat zelf ook nog toen ik 15 jaar geleden bij de Landelijke Studentenvakbond voorzitter was. Heel veel vragen van studenten over de OV-kaart. Um, maar goed, er gaat allemaal vanavond het debat niet over, dat weet ik ook wel. Het debat gaat vandaag vooral over een technische wijziging. En we hebben natuurlijk ook al in de schriftelijke beantwoording gegeven dat we het op zich eens zijn, dat we het heel logisch vinden dat er een technische wijziging is. Want onoplettende studenten hebben de afgelopen jaren een tientallen miljoenen aan boetes betaald omdat ze vergeten waren of niet goed wisten dat ze hun studentenreisproduct moesten stopzetten. En dat was in 2014 maar liefst 53 miljoen euro. In 2016 was dat 40 miljoen euro en gelukkig, ja, gelukkig vorig jaar slechts... Slecht zeg ik dan, maar het is nog steeds veel, 5 miljoen euro. En met deze wetswijziging komt er hopelijk ook een eind aan. Maar ik wil wel de minister vragen, want die boete, als ik het goed begreep, die studenten moesten betalen, die gingen naar die vervoerde toe, zorgt dit wetsvoorstel ook niet op een of andere manier dat toch weer aan die kaart wordt beknibbeld, omdat er minder inkomsten zijn vanwege minder boetes. Misschien kan de minister daar in zijn beantwoording nog even op ingaan. Voorzitter, dan heb ik ook een paar vragen nog ter verduidelijking. Een aantal vragen sluit ik aan bij collega Van der Molen, want wij lazen ook in de beantwoording op de vragen van de CDA-fractie dat studenten wel nog steeds een boete kunnen krijgen als de onderwijsinstellingen uitschrijving niet meteen doorgeeft. Daar zitten grote verschillen tussen, ook tussen mbo en, en hoge onderwijsinstellingen. Want mbo-instellingen hebben hier zeven dagen de tijd voor, hogescholen, universiteiten acht weken. Nou, ik kan me voorstellen dat dat te maken heeft met de nou, pro problematiek. Eigenlijk met de verschillende systemen die de heer Van der Molen schetste. Maar de, ik hoop dat de minister daar verder op in kan gaan. Um, de minister die wil ook met DUO in gesprek om hen ook uh, daarop te wijzen. En ik vraag me af, wij vroegen ons af of hij gaat monitoren hoeveel die boetes komende jaren nog zijn en hoe vaak het gaat gebeuren. Voorzitter, dan blijven er nog een aantal gevallen over waarbij studenten zelf het studentenreisproduct moeten stopzetten. Bijvoorbeeld als een student niet blijkt voldoen aan de vooropleidingseisen, maar al wel dat studentenreisproduct gebruikt... Ja, dat is natuurlijk eigenlijk logisch, maar tegelijkertijd weten we dat de communicatie de afgelopen jaren niet optimaal was. Dus hoe gaat de minister ook zorgen dat studenten, eigenlijk beginnende studenten, ook goed worden voorgelegd? En hoe gaat hij ook internationale studenten goed op de hoogte brengen van de nieuwe situatie? En dan, voorzitter, nog één punt dat buiten de scope van dit debat gaat, dat weet ik. Maar toen ik bij de landelijke studentenvakbond zat, hebben we ook best wel vaak de discussie gevoerd van hoe zorg je het nou voor. Dat studenten toch zoveel mogelijk, ook als ze zijn afgestudeerd, in het openbaar vervoer blijven. En niet al meteen van hun eerste salaris een auto gaan kopen. Um, ik weet dat dat niet bij dit debat eigenlijk ligt. Ik weet ook dat, het, dat deze minister niet primair de eerste verantwoordelijke is. En ik weet ook dat nu het openbaar vervoer ontzettend onder druk staat. Maar misschien is dat is een om in toekomstige gesprekken met de collega's mee te nemen. Want het lijkt me goed dat ook mensen, als ze zijn afgestudeerd, nog zoveel mogelijk gebruik maken van het openbaar vervoer. En dat we daar ook flink in investeren. Dank u wel, mevrouw Westerveld. Daarmee eindigt de eerste termijn van de zijde van de Kamer. Ik kijk nu vragend naar de minister om erachter te komen. Hij heeft vijf minuten nodig. Dat betekent dat ik schors tot uh, tien minuten voor tien. Ik uh, de beraadslaging um, en ik geef het uh, woord aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Uh, voorzitter, we spreken vandaag over het uh, wetvoorstel tot wijziging van de wet studiefinanciering 2000. Dat gaat erom dat we eigenlijk de OV-chipkaart aan het uitluiden zijn en uh, naar uh, een nieuw systeem voor betalingen in het openbaar vervoer gaan. Dat werkt nu nog uh, met die chipkaart. En uh, uiterlijk 2025 wordt het vervangen door een nieuw systeem. Uh, bijvoorbeeld uh, een, dat je via je mobiele telefoon of je bankpas uh, in en uit kan checken bij het openbaar vervoer. Nou, Nederlandse studenten hebben recht op het studentenreisproduct, uh, zodat, uh, zoals u weet, de onderwijslocatie altijd toegankelijk moet blijven. En we praten hierover omdat we met die nieuwe betaal, betaalmethodes uh, ook uh, uh, een nieuwe drager krijgen eigenlijk van het studentenreisproduct en daardoor moeten er enkele bepalingen in de wet eigenlijk onafhankelijk worden van de techniek die we daarbij gebruiken. Nou, die nieuwe methodes zullen ongetwijfeld voordelen bieden, het wordt gebruikt vriendelijker en, en belangrijk ook, het is straks niet meer nodig om het studentenreisproduct actief stop te zetten uh, bij een uh, fysieke ophaal. Automaat. En een bijkomend voordeel, en daar praten we over, is dat daarmee de kans op boetes, OV-boetes gaat afnemen. Uh, nou, het werd al net al gememoreerd uh, door mevrouw Westerveld dat die boetes, die zijn al afgenomen. Uh, uh, waar het in, uh, in 2014 bijna 53 miljoen euro was, is het nu ongeveer 5 miljoen. Er zijn een aantal dingen die daarbij gedragen hebben. Uh, sinds 2019 uh, krijg je alleen maar een boete als je ook daadwerkelijk gebruik maakt uh, van, die, uh, van het reisproduct. En uh, bij 2000, vanaf 2021, als je probeert met zo'n verlopen pas te reizen, dan valt hij eigenlijk automatisch. Uh, vervalt die. Uh, dat heeft geholpen, maar uh, wij denken dat met de nieuwe betaalmethodes uh, de dienstverlening voor studenten nog beter wordt en dat ook het aantal boetes uh, wordt verkleind. En um, dat, uh, dat gaan we doen, maar er zijn een aantal vragen gesteld en die wil ik nu graag op ingaan. Dus de heer Van der Molen vroeg van ja, waarvoor hebben we überhaupt eigenlijk nog OV-boetes nodig? Wat, wat is de reden daartoe? Um, en er is nog steeds een mogelijkheid tot misbruik en dan denk ik daar, daar moeten we toch uh, voor, uh, voor oppassen. Jongeren die bij uh, DUO een studentenreisproduct aanvragen en toegekend krijgen, kunnen die al gebruiken voordat DUO de inschrijvingsgegevens uh, voor onderwijsinstelling heeft ontvangen. Dus denk maar, je meldt je aan bij het begin van het collegejaar. Uh, voor het gaat het reisproduct geven, duurt een tijdje um, uh, voordat instellingen al die inschrijvingsgegevens aan DUO hebben doorgegeven. Uh, het voordeel is natuurlijk toch dat op deze wijze studenten al onmiddellijk kunnen gaan, gaan, gaan reizen, uh, maar als uh, dan achteraf blijkt dat iemand zich helemaal niet ingeschreven heeft, dan, uh, ja, dan heb je eigenlijk gewoon een aantal, uh, misschien wel een aantal maanden uh, vrij kunnen reizen. En dat is een loophole, denk ik, die, wat ik zou zeggen, als die mogelijk wordt, dan kan ik me voorstellen dat die zo heel snel bekend wordt. En uh, in dat geval, dus wel het reisproduct aanvragen, je niet inschrijven, ja, dat wil je eigenlijk uh, dat is onrechtmatig gebruik. en daar wil je denk ik nog steeds de mogelijkheid hebben om, om die gevallen een boete op te kunnen leggen. Um, dat, uh, dat, dat is één antwoord. Dan vroeg de heer Van der Molen hoe komt het nou eigenlijk dat het verschil is tussen uh, uh, uh, MBO en HO. Er um, zijn een aantal redenen. Laten we zeggen van ik ben groot voorstander om MBO en HO zoveel mogelijk gelijk te trekken. Uh, maar ik denk in de praktijk is het afstuderen bij het MBO uh, toch wat anders. Zoals bij het MBO is de diploma datum het moment waarop de examencommissie vaststelt dat de student is geslaagd. Dus dat is het moment. Dat is in de wet ook zo geregeld. In het hoger onderwijs, u gaf al aan dat er uh, grote verschillen zijn. En wat daar typisch toch gebeurt, dat het afstuderen is dan vaak een scriptie. Nou, die scriptie wordt ingeleverd en dan moet je gewoon een tijdje wachten. Vaak in de zomer kan het nog wat langer worden voor die uh, scriptie wordt nagekeken. En dan kan je, heb je dus de keuze van, is het moment van afstuderen op het moment dat die examencommissie vaststelt dat je overal aan voldoet, of is eigenlijk het moment waarin je die scriptie hebt ingeleverd? En dat geeft het, geeft het verschil. Uh, dus, uh, maar het is dus... Ja, er is een, een praktische reden waarom bij eh, het MBO de diploma datum ook eh, het moment is van de examencommissie. Het terugwerkende kracht zou denk ik ook niet zo enorm veel verschil hebben gemaakt. Um, en b. Het is ook in de wet geregeld. Um, dan uh, is de vraag eigenlijk belangrijker, wat gaan we, wat gaan we nu doen om uh, met die verschillen tussen die instellingen en uh, in hoeverre werken die ten voordelen of ten nadelen uh, van de studenten uit. Want natuurlijk gewoon zien, als je eigenlijk met terugwerkende kracht kan worden uitgeschreven, dan uh, hangt het een beetje vanaf wanneer je dat precies in het jaar doet, maar in, op een heleboel situaties kan de student inderdaad door dat collegegeld daar restitutie over te vragen, kan eigenlijk nou, uh, uh, een, gemakkelijk een paar honderd, honderd euro verdienen. Het risico is wel dat je natuurlijk, daarvoor hebben we dan ook die situatie met de boetes, dat als je nog niet zeker weet dat je afgestudeerd bent, misschien wel gewoon gereisd hebt. Je weet natuurlijk niet zeker dat het resultaat positief zal zijn. Maar dat is, dat is uh, uh, het argument. Um, ik, uh, uh, ik voel en ik deel dat ongemak, uh, dat eigenlijk de helft van de instellingen de ene methode, de andere helft de andere methode gebruikt. Uh, er zijn denk ik... Uh, het, het werd het argument gegeven van ja, als je met terugwerkende kracht doet, kan het financieel gunstig uitpakken. Uh, zeker als je naar collegegelden gaat kijken. Uh, ik moet wel daarbij aantekenen. Uh, we gaan natuurlijk ook hopelijk vanaf volgend jaar de basisbeurs introduceren. De vraag is wat betekent dat dan precies? Want uh, Loop je misschien ook wel twee maanden uh, basisbeurs, misschien voor sommige studenten uh, mis. Moet je die dan ook weer terug gaan boeken? Dus eigenlijk eh, hoor ik gewoon toch de vraag van ja, kun je dan nog eens uitzoeken, minister? Dan kun je eens kijken van wat nou het meest redelijke is en redelijk in die zin van dat in het voordeel van de studentenwerk. Nou, ik heb de Vereniging Hogescholen en Universiteiten Nederland eh, gevraagd eh, een verkenning uit te doen. Eh, Naar nou, de verschillende mogelijkheden, eh, die, eh, daar zijn ze al heel eind mee, mee gevorderd. Die verwacht ik ook vrij snel. En um, dan uh, wil ik eigenlijk kijken, op grond van uh, die verkenning van de instellingen, uh, wat daar nu eigenlijk uh, de beste oplossing is. En ik, uh, ik ben zeer uh, gevoelig voor het argument dat we daar eigenlijk gewoon een heldere lijn in moeten hebben. Uh, ik zou me kunnen voorstellen, als je denkt van ja, wat is nou het beste uh, voor de studenten? dat het best een lastig antwoord kan zijn, want er is niet dé student, er zijn verschillende groepen. En het zou best wel eens voor de ene zou het ene scenario voor het andere het andere scenario gunstig uit kunnen pakken. Dat kan ik op dit moment niet zien. Ik wacht die verkenning af. Um, ik kan ook wel zeggen dat uh, uh, je zou kunnen zeggen, god, schakel MBO en HO gelijk. Ja, dan zou je dus echt het moment van de examencommissie moeten bepalen, zoals we dat bij MBO doen. Maar nogmaals, er zijn ook goede argumenten die een aantal van de instellingen op dit moment doen om ook die terugwerkende kracht uh, in te voeren. En nogmaals, de manier hoe je het uh, afstudeert in het MBO en in het HO is toch wel heel erg verschillend. De heer Van der Molen van het CDA heeft een vraag. Ja, voorzitter, dat laatste, uh, uh, dat snap ik goed. Uh, mijn vergelijking was niet, niet zozeer... Um, uh, dat, dat de manier van afstuderen gelijk was, maar dat het blijkbaar lukt om in het MBO op, op vraagstukken over, doen we allemaal wel hetzelfde, het eigenlijk vrij vlot geregeld kan worden. Uh, terwijl we het daar ook hebben over een heel aantal instellingen, maar in het hoger onderwijs niet. Um, maar mag ik uh, de opmerking van de minister zo begrijpen dat uiteindelijk het de minister zal zijn die dan ook een norm gaat stellen? He, want als instelling wordt gevraagd die ruimte te nemen om zelf eruit te komen, maar al sinds 2020 bezig zijn, dan wordt het, en ik hoop dat de minister dat met mij eens zijn. het wel tijd dat de minister er misschien een klap op gaat geven. Heb ik hem zo goed begrepen? De minister. Voorzitter, uh, ik kan die vraag van de heer Van der Molen positief beantwoorden. Ik, uh, ik deel met hem het ongenoegen dat er eigenlijk zulke verschillen zijn. Uh, sowieso zal de een beter dan de ander uitwerken, dus waarvoor kiezen we dan niet diegene die het beste uitwerkt? is de reden waarom die uh, instellingen dat niet gelijk doen, omdat ze daar gewoon uh, geen zin in hebben of dat het een hoop werk is. Uh, ik denk dat het gewoon wel helder is voor al onze studenten om daar gewoon een uniforme regeling in te hebben. Dus ik, uh, ik, ben, uh, ik sta zeer welwillend ten opzichte van uh, dit verzoek om dit nu eens een keer gewoon gelijk te trekken. Maar hoe dat dan moet, dat wil ik dan toch ook wel echt eventjes die, uh, die, uh, die verkenning afwachten. En dan wil ik ook even alle factoren daarin meenemen en ook, ook de nieuwe vorm van ons, ons uh, stelsel van studiefinanciering gaan inrichten en wat daar dan precies de consequenties zijn. De heer Van der Molen heeft nog een vervolgvraag. De heer Van der Molen serieus? Ja, voorzitter. Voor dat laatste ben ik zeker te porren, want uh, ik deel met de minister de blijdschap dat wij het uh, leenstelsel gaan terugdraaien, dus ik hoop ook dat wanneer die beurzen er weer zijn voor de studenten, dat we ook kijken wat de impact daarvan is. Maar, Mag ik de minister vragen, voorzitter, um, uh, welke deadline hij de instelling heeft meegegeven? Want als, die, als we nu al twee jaar bezig zijn, ik zou niet nog hier als Kamer twee jaar willen wachten op dat we het antwoord van de minister hebben. Dus op welke termijn kan de Kamer dat uh, verwachten? De minister. Uh, voorzitter, ik, uh, ik kan uw Kamer toezeggen dat ik dan begin 2023, ik verwacht eigenlijk die uh, verkenning aan het einde van het jaar, dat begin 2023 uh, dan uh, ja, dat toch een beslissing over neem. En dan uw uh, Kamer informeer over de voortgang. Ja, binnen 2,5 maand. Maar de heer Van der Moor heeft nog een vraag. Ja, voorzitter. En dan zou ik nog um, even terug willen komen op het punt wat de minister maakte, dat het voor het MBO geregeld is in de wet. We hebben veel uitzoekwerk gedaan op weg naar vandaag. Daaruit bleek ook um, dat het voor het hoger onderwijs dat niet het geval is. Dat het niet in de wet staat, maar in een regeling. Um, uh, is de minister bereid om, als hij uiteindelijk de terling geworpen heeft, op welke manier wij er uniform mee omgaan, om het hoger onderwijs net zo te behandelen als het MBO, door dit dan ook in de wet op te nemen, zodat iedereen precies weet wat de definitie van een diploma-datum is? De minister. Uh, voorzitter, ik, dat wil ik zeker wel overwegen. Maar ik, ik ga nu niet uh, al vooruitlopen op mijn beslissing dat ik weet dat, dat het een wettelijke dat in een wet moet worden opgenomen. Misschien kunnen we het op een andere manier regelen. Maar ik kan wel onderschrijven dat ik ook vind, samen met de heer Van der Molen, dat er eigenlijk gewoon een uniform moet beeld zijn voor de studenten, dat het niet uit moet maken welke instelling uh, of je ja, wel of niet een gunstige regeling hebt. En Dat zal ongetwijfeld één van de twee regelingen zal gunstig uitpakken dan de andere. Dan, voorzitter, wil ik doorgaan met een aantal vragen van mevrouw Westerveld. Uh, zij uh, vroeg denk ik ook wel terecht van ja, die boetes. Uh, als die nu gaan wegvallen, is dat toch een uh, verkapte beknip, beknippeling, beknibbeling uh, op, de, op de studiefinanciering? Uh, Dan kan ik uh, uh, uh, een zeggen, nee, uh, dat wordt het niet. Uh, in het regeerakkoord heb ik ook vastgelegd dat die OV-reisproduct uh, gewoon blijft uh, en dat, is gewoon, uh, dat, dat blijft geregeld. En Dat betekent niet dat uh, als die boetes uh, zouden wegvallen, dat daarmee het budget uh, verlaagd gaat worden. Dan vroeg mevrouw Westerwold ook naar het monitoren. Ja, dat gaan we doen. We gaan actief, actief, duo gaat actief monitoren welke studenten te maken hebben met die trage uitschrijving. Dat is die zeven dagen termijn in het MBO en die acht weken termijn in het HO. En in dat soort, dus als je daar, als je daar voorbij loopt, dan heb je recht op restitutie van de van de boete. Um, en uh, zoals ik al eerder uw Kamer heeft toegezegd, uh, heb toegezegd, voorzitter, gaat DUO ook vanaf het najaar uh, die OV-boetes als gevolg van trage uh, uitschrijving uh, gaat, die ook, uh, gaat die ook kwijtschelden. Uh, dan voorlichting. Uh, ik, wil zeker, ik ga zeker in gesprek met DUO om die voorlichting nog uh, te verbeteren en aan te scherpen. Dat geldt voor het huidige regime, maar dat geldt ook helemaal naar de overgang die we gaan meemaken, vrij snel al. Uh, uh, denk al dat in 23 misschien de eerste stappen, maar zeker in 2024 moet natuurlijk massaal worden overgegaan naar het nieuwe systeem, dat we daar heel nadrukkelijk die voorlichting aan alle studenten, ook de internationale studenten. Ik uh, kan me voorstellen dat misschien nog wel eventjes wat verwarrender is, dat, ze, dat we dat uh, gewoon actief, uh, dat duo dat actief gaat ondernemen en in gesprek gaat bij, met die studenten en proberen zo goed mogelijk hun, uh, hun mee te nemen. En ja, tenslotte de vraag, hoe zorg je ervoor dat studenten ook eh, na hun studie het openbaar vervoer eh, blijven gebruiken? Nou, we hopen natuurlijk allereerst dat, ze dat, een, dat het een positieve ervaring is tijdens hun uh, studententijd. En ik weet, er zijn uh, allerlei uitdagingen in het openbaar vervoer, maar de staatssecretaris van uh, INW is iedere dag heel erg hard aan het werk om het openbaar vervoer zo goed mogelijk te, te, te ondersteunen. En ik ga deze boodschap van ja, hoe kunnen we deze, deze populatie van studenten die na hun afstuderen, hoop ik met goede ervaring bij het openbaar vervoer, ook nou, lang, langjarige gebruikers van het openbaar vervoer kunnen laten blijven, die boodschap ga ik zeker naar overdragen. En dat waren mijn uh, antwoorden op deze opmerking. Ik uh, dank de minister voor zijn antwoorden. Ik kijk even naar de Kamerleden. De heer Van der Molen heeft in elk geval behoefte aan een tweede termijn, dus ik geef hem het woord. De heer Van der Molen, CDA. Ja, voorzitter. Um, ook omdat ik in het uh, eerste termijn aangaf overwogen uh, een motie in te dienen. Daar zie ik vanaf, uh, omdat de minister hele heldere toezegging heeft gegeven over het vervolg. Als CDA vragen we al langer uh, duidelijkheid voor studenten, hè, studenten die dan door een instelling nul op de request krijgen als ze zeggen, kunt u mij met terugwerkende kracht uh, uitschrijven, uh, want dan kan ik nog wat uh, collegegeld terugkrijgen. Ja, Die lopen dan tegen de instelling op, terwijl ze een, een andere student dat uh, wel gehonoreerd zien krijgen door een andere instelling en dan, uh, ja, dan, dan voelen ze zich gedupeerd. Maar ik proef bij de minister ook de bereidwilligheid om daar gewoon duidelijkheid uh, in te bieden. Uh, en vanuit het CDA alvast dan toch nog de dringende oproep om te overwegen om dat ook in de wet vast te leggen. Uh, maar ook het verzoek om in de brief die dan nog naar de Kamer gaat ook nog even helder uiteind te zetten waar dan uh, de regels voor het MBO wettelijk zijn opgenomen. Want zoals ik al aangaf hebben we best veel tijd gestoken in dat helemaal helder krijgen. En kregen we ook niet van het ministerie helder waar nou die wettelijke bepaling voor het MBO te vinden was. Dus als u de Kamer dan toch informeert dan graag ik op nog dit punt. Maar uh, ik... Ik zou vanuit het CDA er wel voor willen pleiten om, als er dan een helderheid wordt geboden aan instellingen in het hoger onderwijs, om dat dan net als het MBO, als dat zo is, ook wettelijk vast te leggen. Want eh, dan gaat het ook om de rechtsgelijkheid van studenten in het hoger onderwijs. En daar zijn we als CDA voor dat we dat weten te versterken. Tot zover, voorzitter. Dank u wel, meneer Van der Molen. Ik kijk naar mevrouw Westerveld. Die heeft geen behoefte aan een tweede termijn. Ik geef de minister nog even de kans om daarop te reageren. En voorzitter, nogmaals dank voor dit debat en ook dank voor uh, de vervolgvragen van de heer Van der Molen. Uh, ik denk, uh, ik kan deze, deze uh, vragen allemaal uh, toezeggen. We doen dat met, uh, met veel plezier. Uh, ook kijken wat nou de beste manier is uh, om, als we daar een duidelijk beeld over hebben, hoe dat, hoe dat te verankeren. Uh, nogmaals, ik ben zeer gevoelig voor het feit dat we alle studenten in het MBO in het hbo, in het wo, zoveel mogelijk gelijkelijk behandelen. Hoezo? Maar het zou best wel als de uitkomst van deze exercitie zou kunnen zijn dat we wat betreft dit element juist eigenlijk mbo en hbo weer anders behandelen. Maar nogmaals, er zou dan ook goede reden voor kunnen zijn, omdat gewoon het afstuderen in het hoger onderwijs een ander karakter heeft, waarbij je een langere periode hebt, waarbij je misschien moet wachten op de uitslag van je laatste onderwijsinspanning. Dat is dan toch heel vaak een scriptie. Dus er zijn allerlei redenen om uh, dit uh, zeg maar af te ronden uh, in de richting van de student. Dat, uh, dat voel ik als een hele duidelijke boodschap. Die omarm ik. Uh, ik ga toch nog even heel goed kijken wat precies het financieel plaatje is. En wat er onderaan de streep uh, overblijft in de beide scenario's. En uh, nou, dan uh, zeg ik dus nogmaals wat ik al eerder heb gedaan: de Kamer graag toe. Dat ik uh, begin van het uh, volgend jaar met, met mijn standpunt kom en dat met u deel. En dat. Dat behelst dan ook de, de wijze waarop we dit op de beste manier kunnen vastleggen en de, de aansporing van de heer Van der Molen om dat wettelijk te doen, net zoals bij het MBO hebben gedaan, is goed gehoord. Hartelijk dank. Daarmee sluit ik de beraadslaging over voornoemd wetsvoorstel. Over dat wetsvoorstel zal na het reces worden gestemd. Dat zal zijn 1 november. Um, ik dank de minister, ik dank beide woordvoerders, iedereen die dit debat gevolgd heeft, zowel vanuit de bankjes als vanaf de publieke tribune, als vanaf de, de, de livestreams. En ik sluit de vergadering van woensdag 19 oktober. Ik wens iedereen een prettige avond en in behouden thuiskomst met of zonder het openbaar vervoer.